van het basisinkomen mensen minder werken en ik vind het uh, op zich wel een mooie gedachte en vraag want uh, je vraagt je dan wel af wat wordt er met werken bedoeld. Bedoel je dan alleen werk waarvoor, waar mensen voor betaald krijgen of ook alle uh, andere werkzaamheden die mensen verrichten in onze samenleving zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk uh, en ook zorg voor ouderen, zorg voor kinderen, eigenlijk alle vormen van zorgarbeid die op dit moment niet betaald worden, maar die wel onze betaalde economie dragen. Want dankzij dat eh, mensen zorgtaken op zich nemen, en dan bedoel ik ook zorgtaken ook voor het milieu, de natuur, hè, voor mens, dier, eh, kunnen andere mensen betaald werk verrichten. Basisinkomen draagt hoop in zich op een betere, rechtvaardige, eerlijke wereld. En ik denk dat dat ook uh, ontstreven moet zijn. En dat kun je idealisme noemen, maar ik vind ook dat we zonder hoop is er geen leven. En ik denk dat basisinkomen echt, uh, en wat mij betreft wereldwijd, een oplossing kan zijn voor veel problemen in onze samenleving. En vooral ook als je aan het, basis, aan het basisinkomen ook het aspect duurzaamheid gaat uh, verbinden.